Als jij dus nu wakker bent geworden en kijk deze video, gelukkig nieuwjaar! Welkom in 2022. Hi, Mirjam Vlogt welkijkers! Ik ben Mirjam Tur. En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Ja, sorry, ik heb net. ...Macrons eten? Nee, ik heb ze niet allemaal op. Het was nog over. Ik ben reuze benieuwd wat dit jaar... ...weer gaat brengen. In ieder geval heb ik met mezelf afgesproken... ...niks meer te breken. Hooguit wat glaswerk of... ...een huis af te breken, weet ik veel wat. Maar in ieder geval niks aan mijzelf. Dat is de planning. Wat ook wel leuk is om te vertellen... ...is de video Helden van de de Hulp... ...die is het meest bekeken. Kortom... Leedvermaak vinden jullie leuk, denk ik. Want die is uh, 448 keer bekeken. Uh, en dat is voor mijn doen best wel veel. De laatste video over uh, diamond painting. Toen zijn er wat uh, abonnees bijgekomen. Nou, welkom, lieve nieuwe abonnees. Ik denk dat jullie diamond painting heel leuk vinden. Ina die zegt: het is wel handig om de nummers-tekentjes op de potjes te zetten. Ja, dat klopt. Dat ga ik ook doen. Want dan maak je natuurlijk minder snel de vergissing om een foute kleur te pakken. Dankjewel voor deze fantastische tip. Lex, Leo en familie die zeiden ook dat het er leuk uitziet. Dus ik moet het wel afmaken, vrees ik. <laughs> en Louise, die is helemaal enthousiast. Ik zweer bij Diamond painting, Paintings. Oh, nee, bij Diamond Paints Van boekenvoordeel. Dacht ook niks voor mij, maar ondertussen drie kaarten verder. En vraag het Suus. Die zegt ook dat het verslavend is. Nou, lieve mensen, ik denk niet dat het een verslaving gaat worden bij mij. Want zoals ik al vaker heb gezegd, ik heb ADHD in mijn kop. Ik kan dat toch niet lang volhouden. Het enige wat ik in mijn leven heel lang vol heb gehouden is turnen. Dat heb ik van mijn vierde tot mijn uh, wat zal het zijn, twintigste gedaan. En trouwens, nou ja, dit eigenlijk ook wel YouTube. Dat heb ik ben ook wel lang volhouden. Ik ben een beetje opgewekt. Nee, een beetje meer opgewekt dan uh, normaal. Want ik ben weer bij therapie geweest en het gaat. Fantastisch. Ik heb nog twee uh, van die spuitjes. Van deze jongens. Twee heb ik ervan. En dan mag het gips er hopelijk af. Dat is dus woensdagochtend. Zo, Burp. Nee, dat is onbeschroft. Dat gaan we niet doen. Ik ga nu even mijn uh, diamant uh, schilderij erbij pakken. En nee, ik heb nog niet de nummertjes erop gezet. Zover was ik nog niet. Mankanelis loopt even naar de tafel. <laughs> Want ik had inmiddels. Oh, sorry. Ik had inmiddels ook al uh, verkeerde kleur gebruikt. Dat is, uh, ja, een beetje stom natuurlijk. Oké. Okay. Ik ga het even uitrollen en zo. Nou, kijk. Lieve mensjes. Inmiddels heb ik dit hele stuk. Oei, oe, oe. En dit heb ik al gedaan. En het kopje. En hier een stuk. Is er ook nog een uh, soort van werkvolgorde, lieve dames die dit ook doen. Ik bedoel dus eigenlijk, uh, ja, wat is handig? Naar boven, naar beneden, naar links, naar rechts. Of maakt dat geen klap uit. Maar voorlopig uh, doe ik het gewoon een beetje op deze manier. Hebben jullie tips, dan hoor ik ze graag hoor. En misschien, misschien ga ik deze dan wel opsturen naar een van jullie die dit heel erg leuk vindt. Als die klaar is. Ja, ik ga hem natuurlijk niet half afgemaakt opsturen. Zo erg ben ik nou ook weer niet. Ik begreep trouwens uh, van Jolanda dat je ook vierkante steentjes hebt. Ik denk eigenlijk dat dat veel mooier is, want dat sluit natuurlijk veel beter aan. Zo, fast forward: black and yellow, black and yellow. Voor het omdraaien van die diamonds. Daar zal ook wel een uh, ander maniertje voor zijn. Nou, dit moet allemaal. Uh... Oh, zwart. Hoe saai. Dit is nog 5, 3, 5. The next day. Dit is de laatste. Die ga ik zo meteen in mijn lijfjassen. Dat houdt dus in. Morgenochtend. Naar het ziekenhuis. Yeah. Ik hoop dat het er af mag, het gips. Het is prachtig gips, maar ik wil er graag afscheid van nemen. De laatste zit erin. Dus deze moet ik morgenochtend meenemen. Ik heb er zoveel zin in. Ah, ah. Ik ga gauw slapen. Des te eerder is het ochtend. The next day. Het is zover. So <lacht> Woensdagochtend. Ik ga naar het ziekenhuis. Zijn er nog meer mensen zo blij om naar het ziekenhuis te <lacht> gaan? Volgens mij ben ik de enige. Tenminste, ja. Een ziekenhuis heeft soms ook leuke dingen, gelukkig. Ik ga mijn jas aantrekken. Zo, hoe is het? Zo. Nou prima. Ik vind het reuze spannend dat het eraf gaat. En dan gaan we u een foto laten maken. Ja. ja. Ik dacht dat hij fijn had. Zo, Zo beroerd klinkt in de ziel. het. Ja. Ja. Gaat eraf aan hem met een zaag? Ja. Kent u dat? Ja, ja. Hij stopt wanneer het stof raakt hè? Nee. Nee, deze niet. Nee, hij trilt. Oh, hij trilt. Oh, man. Oh ja! Oh, je trilde chips Oh! En je blijft veel. Zie je wat? Aha! wel. Ja. Een ja. beetje knippen. Ja. Oh, dat is zo fijn dat het er weer. Lekker hè? Oh. Sorry. Oh. oh Oh! wat een feest! Was zijn misschien lekker, of niet? Ja. Nou, het is niet meer zo paars als de eerste keer. Dat gaat wel hoor. Waarom heb ik mijn andere schoen niet meegenomen? Maar ik kan er al op staan. Oh, ik kan er al op staan. Oh, ik ben zo blij als een kind. Oh. Nou, foto is net gemaakt. Nu wachten op de Shirig. Kijken wat die beste man gaat zeggen. Ik heb met mijn stomme kop mijn andere schoen niet mee. Of iets voor de ronde. Oh ja, we gaan zien. zien. Ben benieuwd. Nou, oh, we even kijken naar de foto. Hè? Ja. Spannend. <totstuk> Heb je je schoen meegenomen, of niet? Nee. Nee, niet. <totstuk> <totstuk> nee dat bedacht ik me net pas. Maar ja, goed. Ja, dit is de foto van vandaag. Dit is het scherming, dat is het kaartmeer. Hier zie je de beuren wel vandaag zitten. Dus ik ga toch een hele geschreven over Twee weken. Nee, serieus? Ja, zo ja, kort, korter Vier en een half week, hoor. Oh. Al zes weken, hoor. Oh. weken Oh. Ja, zes weken is eigenlijk al het meeste voor staat Wat een tegenvaller is dat ze. Kom maar, toch nog tips erom. Zie je recht genoeg mijn voet? Ja, ja, dat Ik had er wel een klein beetje rekening mee gehouden. Ja. Toen ik erop kon staan, toen dacht ik van, oh dat komt goed. Het is wel apart dat je er wel op kan staan dan, hè? Ook al is het nog uh, niet helemaal heel. Nou ja, kijk, je moet zien, uh, de groeit is een soort kraakbeen eigenlijk, dus het is niet gelijk bot. Oh, maar dat zie je dus op de foto dan niet? De nee, dat zie je nou niet ja, dat op de zie, foto. Ja, soms een beetje wolkig kan je zien. Ja, ja, ja. Oh. En uh, je ziet wel wat. Uh, en dat kraakbeen, dat is op zich wel, ja, dat moet voldoende doorhard zijn zeg maar, om het. Uh... Kijk, je kunt er wel op lopen. Hè? Het zal ook niet gelijk. Maar op het moment dat jij zwikt, Die is, stoot, ja. is het niet sterk genoeg nee. en dan breekt het weer. Ja, dat moeten we niet hebben. En dat is eigenlijk het punt. Ja. Ja, het is nog te zwak, zeg maar. Ja. En natuurlijk het is het sterk genoeg om op te staan. Want dat zijn echt krachten met name. Kijk, Het letsel bij jou is natuurlijk ontstaan door een zwik. Ja. Door een draaiing van je ja. voet. Ja. En dat is eigenlijk wat je wil voorkomen. Kijk, gewoon zo puur kracht erop zetten, dat doet voor de breuk. Nee, niet niet zoveel, nee, het is het grootste bot die dat uh, die het draagt. Die draagt het, ja. ja. Het is eigenlijk meer een ja. scheenbeen die je draagt. Het ja. is niet kapot. Je, nee. je kuitbeen is kapot. Je ja. kijkbeen is meer om je, om je enkelvork bij elkaar te houden. Ja. En ja, als dat, natuurlijk, daar krachten op komen, zijwaartse krachten, dan kan die toch kapot gaan nog ja. nee, gaat. dat willen we niet hoor. Daarvoor is dat gips eigenlijk. Ah. Niet zozeer dat je niet kan rusten staan erop, maar meer voor het zwikken te voorkomen. Ja. Nou, maar Oranje. Mooi oranje is niet lelijk. Ja, dat is wel zo toch? Oranje boven. Oh nee, bij mij is die onder. Nou, lieve mensen, jullie hebben kunnen zien dat ik dus weer nieuw gips heb. En deze jongens heb ik dus ook weer. Ik mag mezelf dus nog weer eventjes lek prikken. Ja, yeah, fantastisch. Die mevrouw bij de apotheek die zei van, uh, maar hier kunnen nog wat spuitjes bij. Maar nee mevrouw, want het potje was al dicht. Dus ik heb ook een nieuw potje. maar nou ja, zeg maar gerust pot. Want het is een aardige jongen deze keer. Ik begreep dat ze daar ook elke keer 10 euro voor moeten betalen. Ja, sorry. Ik had gedacht dat het eraf mocht. En dat ik dus geen uh, spuitjes meer nodig had. Nog twee weken moet ik met dit gips en dan ga ik weer terug. Ik ga deze video afsluiten. Ben ik klaar mee. Toedels!